Welkom op onze beursstand DomoTeX 2016. De heeft weer een grote inspanning geleverd om de collectie up te daten en er zijn weer tal van nieuwe gieren die we graag even uh, kort willen voorstellen aan de tijdlever. Dus we gaan even een kijkje nemen. Een van de nieuwe designproducten die we hebben toegevoegd aan het gamma is de Morgon. Dat is een product van 2,20 meter lang en 22 centimeter breed. Ook hebben we hier een fijne zaagsnede en een diepgerookt effect, waardoor het roken beter uitkomt en waardoor we echt de structuur van het hout laten opleven en een heel warme vloer kunnen creëren met toch een strak, modern uitzicht die in diverse interieurs kan worden toegepast. ook nieuw in de collectie 2016 is de Grenache, het is een Frans-eiken-parket die een diepe roking ondergaan heeft en daarna behandeld werd met een grijs olie. De Pouillac is een breed Frans-eiken-parket die een veroudering heeft ondergaan en daarna behandeld werd met een resistente parketlak met een supermatte uitstraling. Hierdoor creëren we het comfort van een lak met het uitzicht van een oor. De pissak is een product dat in de collectie hoort van de brede Frans eikenplanken. Het unieke aan dit product is dat deze parket een fijne zaagsnede heeft ondergaan, waardoor we een relief effect creëren. Daarna wordt het parket ook geborsteld die het alles wat verzacht en afgewerkt met een wit oor. De Barn Collectie is een uniek assortiment, het is een geklift pakket die daarna met de hand werd afgewerkt. Tevens werd een twee componentolie gebruikt die extra resistent is zodanig dat men een hoog gebruikscomfort garandeert. GeVrie is een nieuw pakket in het Roverie assortiment. Het is diep geroogd en werd handgeschraapt. Hierdoor creëert men geen kleurverschil tussen de planken onderling maar eerder in elke plank. Dus in elke plank heeft men twee kleurtonen, een lichte en